er blijven voor gaan, er blijven naar zoeken om het nog altijd beter te doen. En dat is eigenlijk, denk ik, hetgeen uh, dat het team zo sterk maakt en dat ze eigenlijk maar één doel hebben en dat is ervoor zorgen dat die kinderen leren op een aangename manier. Wij zijn het 1B-team van het Atheneum Schoten. Naast mij zit mijn collega Bert Ameloot. Hij geeft vooral techniek. Aan mijn andere zijde zit Christophe De Bruin. Uh, en wij geven samen het PAV-gedeelte. 1B-leerlingetjes zijn leerlingen met allemaal hun rugzakje op, zoals wij dat noemen. Dat gaf spanningen en elk jaar werden de problematieken maar erger. Wij hadden daarvoor uh, klassen van ongeveer 12 leerlingen, maximum 12 leerlingen. Um, ons groot lokaal nu waren daarvoor twee kleine lokaaltjes. Als er een probleem was, konden we er niet echt diep op ingaan, omdat de rest zat er ook en je moest verder met je lessen. Um, we gaan de klasdooijen nog invullen en uh, dan kunnen we zoiets naar alle speeltijd ons terug opsplitsen in de groepen. Ze hadden zoiets van: alleen kunnen we dat niet meer. Effectief hebben ze ons een schooljaar gevraagd om van allerlei dingen uit te proberen. En daarom zijn we eigenlijk begonnen met het co-teachen en we zijn er dan met drie ingevlogen en we hadden de tussenmuren uitgebroken. Als je dat niet doet, kan je ook niet deftig starten en kun je ook niet coachen. Het is alles of het is niks eigenlijk. Ja, als je aan zo'n project begint, dan uh, moet je er zelf ook wel achter staan dat je heel wat zelf gaan moeten doen. En ik kwam weer binnen in het lokaal en ik dacht, oh dat is groot. Oké, okay, we gaan dit echt doen. We gaan gewoon samen lesgeven, want nu kunnen we niet meer terug. En dan komen we nog bij 1 meter. Wie kan dat eens uitbeelden? Hoe is dat? Zo, zo, zo. Je neemt de kniptang van het bord, of hier het bakje, en je knipt zes stukjes. Je moet alle zes kloppen. Met drie is dat makkelijker. Dan kunnen die iedereen helpen. Die leggen dingen eens uit. Als ik dat niet kan, dan leggen die dat goed uit voor een toets. Het is een moeilijke stap voor ouders als ze vernemen dat hun kind niet naar een A-stroom kan doorgaan. Die komen hier allemaal met een beetje angst. Maar als je dan na de eerste twee dagen mensen hoort van oh, ze danst naar school, of nu, nu is ze echt gelukkig, dan weet je dat ze goed bezig zijn. De leerkrachten zijn heel nauw betrokken eigenlijk bij Mathieu, heb ik het gevoel. En hij voelt dat zelf ook zo aan, want hij heeft ook een leerstoornis. En er is wel wat zorg nodig voor mijn zoon, maar die wordt ook gegeven. Ze weten zeer goed waar zijn sterke punten liggen en waar zijn uh, zwakkere punten liggen. En proberen ja, ook aan zijn zwakkere punten te werken. Ze zijn, zijn niet te rap tevreden van je hè. Zie je dat recht is? Hè? Je moet met drie goed overeenkomen. En als die leerlingen dat ook voelen, van, dat zijn eigenlijk drie vrienden die dat ervan voorstaan en die weten wat ze aan elkaar hebben, ja, dan werkt dat ook wel in de andere richting. Wat je zo dadelijk gaat doen, ja, als ze individueel werken, dan ga je met die kleurtjes blauw, rood en geel, ga je de lengte, de breedte en de hoogte aanduiden op dat tekeningetje. Mevrouw Callis is een lieve mevrouw. Zij helpt kinderen. Als er, als er een kindje dat niet goed kan leren, dan pakt ze die apart en gaat ze met hem leren. Met techniek, ik snap er eigenlijk niks van vroeger. Maar nu, door meneer Amloot, kan ik wel zoals met gereedschappen werken, hout, en een beetje elektriciteit. En hey, mevrouw Callens en meneer De Bruin hebben mij ook al heel goed geholpen met procenten, want daar was ik nog niet goed in. Ze hebben mij daar heel goed bij geholpen en nu snap ik dat wel wat beter dan vroeger. Ze zijn allemaal lief, niet zo streng, maar ze kunnen streng zijn. En ik ga zelfstandig aan haar geven, want ik vind echt wel dat dat bij hen past. Je kan ongelooflijk goed zelf werken, zelfstandig zijn, je kan een plan trekken. De resultaten van de leerlingen zijn eigenlijk ook wel verbeterd uh, tijdens onze werking van co-teaching. Uh, eigenlijk gewoon omdat we die ook veel beter kunnen opvolgen. En wat dat voor ons denk ik nog het belangrijkste is, nog meer denk ik dan punten, is hoe dat die leerlingen zich voelen dat die terug graag naar school komen. En er zijn er altijd een aantal bij die dat in de lagere school zoveel tegenslagen hebben gehad. En dat we dan dit jaar zien of merken van ouders op oudercontact van die komen terug graag naar school. Dus dat is dan wel nog leuker dan punten die beter zijn.